We kunnen sinds lange tijd weer gaan detecten, door de weersomstandigheden viel het niet echt mee en bepaalde afspraken, maar we zijn weer verenigd, ja, ja. We maatje Ben en ik, zijn we, weer. we gaan mooie vondsten doen vandaag, blijf erbij! Ja ja kijkers, het eerste muntje, een 1 cent, niet een ouwertje maar toch leuk. Yes. Deze klonk lekker. Hij zit in het kluisje hier. We gaan even kijken. Oh ja. We hebben Zilver? Hij hey Ben. Ik denk dat ik het eerste zilverje heb. Oh, Oeh. Of het is een duppie. Nee. nee, nee, nee. Dat is een zilveren, hè? Ja. Een zilveren kletser. Dat is een dutje, maar... Ja, dat is wel 10 cent, maar dan is het hilver. 10 cent? Ja? Oude. Ik denk. Uh... Nee. willem is... Nee, Dat is een oude. Wat dan? Willem-Mina. die had. Uh, korte willem twee dan. Moet je kort rondjes? Willem-2 dan. Dus kijk, je ziet al een letter. Ja? Een cijfer. Willem 2? 9 nee, is hier. Zie je dat? Ja. Langzaam schoonmaken. Dit is zilver denk Dit is geen, uh, geen 10 cent. Dit is ouder. Hier geen Wilhelmina. Die is niet zo dun. En hij had een kartorange. Ja dit is een man. Fucking sick. Willem 2 denk ik. Want hij kijkt naar links. En als hij naar rechts kijkt is het Willem 3. Dat is mooi. Dus uh, Willem 2 was in... Uh, wat geeft die Volgens mij 1849 18, en toen kreeg je Willem III. Ja. Dus, uh... ja, het is een Willem 2 ongetwijfeld. Ik zie het, 1849. Dus uh, lekker, zilvertje. Hoppa! Die had ik niet verwacht hier te vinden. Een kogelhuls. Ja hoor je denk hoor. Maar ik heb hier een mooi uh, afbeelding van, uh, ja het lijkt wel zilver. Een soort uh, paar of ofzo. Nou, Mocht hij nou niet goed erop staan, dan uh, laat ik hem thuis nog eventjes een keertje goed in beeld brengen. Of ik zet hem erbij. Maar dit is een uh, hele gave vondst. Kijk weer een musketkogel. Dus uh, en net al dat bijzondere zilveren uh, figuurtje met die ridders zit hier op een goed stukje. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen verstaan door die uh, wind, maar we vinden toch leuke dingen. Mijn kameraad vindt een munt. Ben, we gaan even kijken, hè? Dat zal het zijn. Ja, moeilijk te zien. Ga ik even kijken. Ik denk. Hmm. Dat is een lastige Ja. Die houdt zich nog verborgen. Ja. En... Maar er komt wel achter, dus je ziet nog wel wat, hè? Je ziet wel wat, ja. Toch een munt, hè? Ja, ja. En een musketkogel en, en twee keer zilver. We zitten op het goede spoor. Mooi. Lekker bezig. Ja toch? Yes. Ja, dat daar ook weer vrolijk van. Precies. Oeh, deze is ook lekker. Kijk. Ah, ja. Even kijken hoor. Dat zou wat leuks kunnen zijn. Mag wel weer eventjes. Het is alweer even geleden. Kom maar, baby! Deze klinkt ook weer heel lekker. Hoor, is 15, 16, 17? Oh, hij gaat toch een klein beetje misgelegd. Ik weet het niet. Maar misschien een leuk gespje of zo. Het ligt niet zo heel Ik zie het al. Ik ben genaaid. ketting Kijk, doordat hij uh, natuurlijk rond is de ronde kanten, krijg je zo'n mooi signaal binnen. Zo, dit is letterlijk en figuurlijk een frisse neusdalen, maar het is al een niet droog weer geweest, dus we blijven toch lekker doorgraven. Je moet het ervan nemen nu het nog kan. We gaan ook natuurlijk langzaam aan tegen de zomer richting de zomer weer. Dus uh, dat is sowieso een mooi vooruitzicht. Maar voor deze tijd van het jaar uh, moet je pakken wat je pakken kan. Dus dat doen we dan ook bij deze. Ik ga gauw kijken wat er nog meer ligt. Kijk, ik had hem al gezien. Maar we hebben hier een leuk gespje. Ik weet niet of het een oud is. Maar hij is grappig. Ja, toppertje. Lekker. Ik ben een lekker smikken, hè. Ja. Milkshake erbij nog, dankjewel. Ah, lekker hoor. Van al het graven krijg je honger eets eh uh, <laughs>